het is vandaag zaterdag en ik ga krassen. Dan gaan we naar Morgen? toch? Ja, je mag bij zonder. Yay. Dan ga ik zo mijn pony poetsen. En we hebben gisteren al spullen in de trailer gedaan. Dus ja. Wat ben jij vergeten? Body protection. En wat Zeg je dan, Mama? Uh, wil je alsjeblieft iets voor me doen? Nee, dat zeg je dan niet. Dan zeg je, Woeps, vergeten. Nee, dat zeg je ook niet. Heel erg bedankt, Mama. Nee, sorry, Mama. Ik ga op mijn knieën. Het spijt me heel erg. Het spijt me heel erg. Ze zit wel op een bankje, maar goed, vooruit maar weer dan. Body protector kopen. Gelukkig is er hier een paardenzaak in de buurt. Daar kon er eentje kopen, en die andere is stiekem te klein. Dus maar goed, mama was boos. Ja. Nou, Kim die zit al, is nog even aan het aanzingelen voor de zekerheid. Nee, Pony door beeld, die andere zit ook inmiddels. Ze hebben zo meteen crossles van Sander daar. En zijn wij de Ruiters. Zul je braaf zijn, vrouw? Ik weet niet of ik het beste idee van Nederland namelijk vind. Dus ik, ik zeg, ik weet niet of ik het beste idee van Nederland vind. Dit. Komt wel goed. Wij gaan het meemaken. Gedraag je paard. Pas erop. Anders word ik boos. Verdomde nou, aan die gaat wel. Dat is het juist het probleem. Ze gaat wel. In volle, volle kracht vooruit. Nou, nee, meer in volle ringelop. Nou, ah, hoewel, uh, het, het uh, roostertje en zo, dat vindt ze niet stof. Maar als om moet gesprongen worden, doet ze het wel. Dan kunnen we nu hetzelfde? ik weet niet, dat maakt toch niet uit. Nou, ze hebben nog twintig minuutjes. Ze zijn nu eventjes uh, het voortrein aan het verkennen en losstappen. En ze zullen zo nog wel wat anders doen dan stappen. Zodat paardjes lekker warm zijn. Hallo! Even het goede been licht rijden, Tess rechthouden, het is een rechthouden. Testkunst. Kan af en toe zien. Stap je eens hier tussendoor. Ja, en dan draai je daar weer om. Dan ga je naar links, naar links, naar links, links, links, links, links, links, links. Ja, dan stap je nog een keer hier weer tussendoor en dan halverwege stap je zo links over het pad. Daar even een keer het eerste balkje gehad. Draai maar. Super. En dan kom je gewoon zelfstandig binnen. Ja? Even netjes zit voor de been. Alright. Goed zo. Goed zo. Netjes de Heel goed. En dan als jij over het hindernisje heen komt, balans houden in de zit en contact op je stuur. Hè? Want ja. hij landt en ik zie hem gelijk links, rechts, alle kanten gaan. Oh, en ook voor Kim, dames, jullie rijden naar de hindernistoel en na de hindernistoel zie paarden alle kanten zo uitgaan. Ja. Geef jullie eens netjes leiding. Moet je, je stuur van je fietsjes loslaten, kijken wat er dan gebeurt. Ja, je. en rechtuit, rechtuit. Houden. Niet je paard over het balkje het berg af laten vallen. Kijk, dat is voor Verona ook veel makkelijker. Ja. Goed gedaan. Beetje uitgelopen? Ja, goed. Zo, netjes recht op het midden houden. Rijd maar door, rij, maar door, rij maar door, Is door. Uh, is Heb wat onhef... Yeah. in over? Ja. Dus ze durft zelf niet. Dicht huh? ligt aan Tess, ligt niet aan bel. Ik weet dat jij dat kan hè. Dus blijf maar lekker rijden. Kom maar, kom maar, kom maar. Kijk even bij Tess. Ja, Juist, goed zo. Lekker naar het midden houden. Lekker naar het midden houden, streng ze nu. Je mag wel ietsje strenger gaan worden. Dan blijf je een klein beetje foppen hè. Ik doe het niet van zo. Ik het nog een klein beetje... Met het zo, Tess. Juist. Blijf rijden dat je linker teugel komt. Kom. Juist. Goed zo. Draai maar om. Juist. Hou maar op het midden. Streng zeg. Ja. Heel goed gedaan. Ga op maar door. Goed zo, Tess. En dan probeer mooi op je billen te zitten. Je hakken uit te drukken. Je benen mooi bij. buitenbeen, buitenbeen, buitenbeen, been. Buiten Streng zijn. Streng zijn. Doe dat nog een keer zo Tess. En kijk even naar mij Tess. Als je, wil, als je naar links gaat. Wil. Moet je met je linkerhand van de hals. Niet rechts te sterk blijven. Dan gaat het een klein beetje spatelen in de bocht. En blijf rechtop zitten. teugel. What? mooi. Het ging niet gewoon goed. Ging heel goed. Kijk, goed gedaan, Ron. Hoe ging het bij jou, Tess? Naar je zin gehad? Ja. Doen we het nog een keer? Ja. Ja? Was Sander lief? Ja, ja die heeft zeker weten zwemdiploma A. Ah, oh. goed. Nou, zeer olifantje Ja, staan ze dan? Zijn ze aan het eten, opruimen, de zadelkamer. Um... Zullen we daar maar niks over zeggen? Nee, hè? Vrouwen is lekker aan het eten. Bel ook. Het is ons live. Yay! Vrouwen ziet Kim. Oh, daar is ze aan het lopen. Ze loopt nu weg. Oké, okay, doei Kim. Lekker eten, paardjes. Omdat Rebecca is geopereerd... Um doe ik Verona nu en uh, ja ik uh, ga nu dus Verona opzadelen. Ik ben eigenlijk al bezig met opzadelen, want hier staat ze dan. Hallo. Ik weet niet hoe. Oh. Ik weet niet hoe, maar ik ben echt in een dag echt snott verkouden geworden. Ik zie je ook aan mijn neus Het is helemaal rood. Uh, dus ik heb mijn hele uh, zak van mijn vest vol en mijn tissues, zodat ik niet de hele dag met een vies wc-papiertje hoef te lopen. Uh, ja, ja even eentje weggegooid net. Nou Verona, wat denk je ervan? Gaan, gaan we dat doen? Gaan we dat doen? Gaan we rijden? Ja, het is, is niet heel enthousiast ofzo. Hallo! Kijk is leuk! Oké, okay, dan niet. Ik ben trouwens echt veel te klein voor deze peukelin, maar dat zal ik zo meteen als ik op, op het nog wat voor laten zien. Alleen, kijk de gaatjes. Kom Wacht even. De gaatjes houden ze hier op. En ze hielden eerst hierop. Alleen, ik krijg ze er niet bij geprikt, want daar ben ik niet sterk genoeg voor ofzo. Maar het lukt er gewoon niet. Dat heb ik dus niet te zien. Gezien, ze dus staat gewoon. Ik zit gewoon te slapen. Geen paard. Oh, dat was niet je neus. Oké, okay. ik zit. Ik heb het nu al waar. En ik ben nog niet eens te gaan. uit. Ik kon het rij even niet filmen, want mijn moeder die is... voelt uh, voelde het ook niet meer lekker, dus die is, uh, die is even naar huis gegaan. En dus was ik alleen en ik kan niet alleen filmen. Dus ik heb wat stukjes gefilmd erop. Maar doe dat niet na. Nou, ik zou nog laten zien dat mijn beugels eigenlijk veel te lang zijn. Maar ja, ik ben er nu een soort van aan gewend. Want ik heb nu een paar keer al zo gereden. Ik zal het even laten zien. De mijn beugels zitten nu zo lang. Normaal zit ik maar mijn beugels niet meer daar. En dan is het in hoogte wel een verschil. boos lekker helemaal alleen op het veld. De rit naar de bak was de engste rit die er bestaat, want er stonden ineens allemaal dingen die er al, ik weet niet hoe lang Corona nou hier ooit al zo lang staan ze er al en dat was eng vandaag. Ze wilden er echt uh, even niet langs. Nou, dan moet je dit toch niet doen hè. Hey Hoi. Oep. mijn hand op eten. Ik ik heb nog drie kwartier om op mijn pony te ik zitten. Ik heb maar een kwartier nodig om te zadelen. Dus ga ik. Hallo vogeltje. Dat soort stipjes. Vogeltje. Nou, ik ga allemaal plekjes maken. Wat hm? in Bel! Ja, ik heb er heel veel zin in! Yay! Toppiebel. Zo, ik heb de vlechtjes gemaakt. Hier vlechtje 1, 2, 3, 4, 5, 6 en een mini vlechtje. Ik vind je het een mooi wel? Ja, ik vind ze heel erg mooi. Mooi. En ik heb ondertussen ook een reken opgedaan. Ja. gaan we zo een spring isabel ja. hmm. is je van bella Nee, ik denk ik ga Tessa filmen, maar... Tessa heeft me alleen gelaten. Hier in het grote donkere bos. Ik heb uh, Alice maar even aan de lijn gedaan. <tacht> dat iedere keer als Tessa voorbij komt galopperen met Bella... ...dan springt ze ervoor. Dat vindt ze dan leuk. Alice, kom maar hier. Ze komt eraan. Even wachten, ja. Wacht. Dus ik dacht dat ze eraan kwamen. Nou dit wordt een heel langdradig uh, filmpje. Van iemand die uh, aan het lopen is. <tus> ik ben aan het lopen, oh daar in de verte kan je er zien. Het is wel heel ver weg zeg. Tien minuten later. Daar komt ze hoor. In het zonnetje. Oké. Okay. Ik denk ze komt even voorbij galopperen, maar uh, nee, ze gaat nu stapvoets. Ik ben aan het filmen. Ja, nou, daar gaat ze weer. We gaan lekker buiten. Ik lekker vroeg. Ik ben het nu ongeveer, uh, uh, ik weet niet hoe laat het is, half twee of zo. Ik was vandaag om kwart over twaalf uit. Echt zo lekker op vrijdag. En uh, ja, nou, ik zit nu dus uh, op Verona, want Hena is vandaag vrij. Ik heb namelijk zondag een wedstrijd en anders uh, ja, is het een beetje suf omdat ze al veel heeft gedaan deze week. Dus dan vandaag even vrij morgen weer rijden en dan uh, zondag wedstrijd. Nou, ik heb het zadel even schoongemaakt, helemaal. Even een beetje het hoofdstel nog. Zo, even hier allemaal een beetje schoon. Het ja, is zo moe na rijden dat ze niet eens meer iets omgeeft, dat er een hoogwerker staat en andere dingen liggen. Maar het mag nog even uit, uitstappen in het stappenmolen. Nee. Vind je een moe paard? Oh, nee, ik had toch niet moe genoeg op stil te staan.